Morgen ga ik naar Australië toe, twee weken toeren, zeven shows. Ja, in maart, zoals je al zei, ben ik heel de maand in Amerika. Dus uh, ja, het, kan, het echt, ik kom net uit Curaçao, dus ik vlieg echt heel de wereld over. Het is leuk dat ik overal mag draaien, het is heel mooi dat uh, iedereen mij uh, blijkbaar wil boeken. Uh, maar het reizen en het wachten op airports en het weg zijn van huis... dat is eigenlijk het minst leuke van het hele, hele bestaan. Wat kost het om jou te boeken voor een setje? Ja, dat hangt heel erg vanaf uh, waar, wanneer, uh, is het in de zomer, is het op een doordeweekse dag, is het in het weekend. Dus dat kan ja, echt letterlijk keer tien gaan uh, op het moment dat het een drukke periode is. Dus uh, dat is het ergens tussen de, laten we zeggen, 15 en uh, nou, 150. Die 700.000 mensen waar ik zo hard voor heb gewerkt om uh, op mijn pagina te krijgen... Om dat ze op een knopje drukt van ik vind dit leuk. Uh, die stellen nu eigenlijk niks meer voor. Als ik nu iets post op mijn pagina zie misschien van die 700.000 mensen nog maar... een paar duizend het. Uh, behalve als ik uh, een enorm bedrag ga overmaken naar Zuckerberg. Uh, en dan kan ik eigenlijk bij mijn eigen fans. Dus ik voel, ik voel me een beetje opgesloten op dat platform. Toen ben ik uh, drie jaar geleden begonnen met het bouwen van Fangage. En dat is eigenlijk een platform waarbij uh, artiesten, influencers, maar ook merken... Uh, die fanbase op eigen beheer kunnen nemen. Die kunnen daar e-mailadressen verzamelen, uh, telefoonnummers en zo ook direct... Met die fanbase in contact komen. Advertenties zijn gewoon het, het grootste verdienmodel van Facebook. Ja. Dus het is heel logisch dat zij uh, de adverteerders uh, zoveel mogelijk uitproberen te knijpen. Om te kijken van oké, okay, hoeveel geld kunnen we nu echt vragen uh, om, om die berichten te tonen. Als ik nu mijn app op Facebook open, ik zie gewoon bijna niks meer wat relevant is voor mij, omdat de hoogste bier bovenaan staat, in plaats van mijn, mijn, mijn beste vrienden. Ja. Uh, en het is eigenlijk van een soort van vriendenboek, veranderd in een soort van één grote advertentieplatform. Vergelijkt uh, met Google, dat, stel je voor dat Google de eerste drie pagina's uh, gesponsorde resultaten zou maken. Dat je pas na drie pagina's echt ziet wat je, wat je, waar je naar op zoek bent. Ja. Ja, ik zie gewoon om me heen heel veel mensen die stoppen met het gebruik van Facebook en ik denk dat ze zichzelf daarmee... Uh, de, nickel, de, de, de, de de nek omdraaien. Kijk naar Chesto, die is ook van, uh, van trends naar EDM, naar Deep House en weer teruggegaan. Ja. Uh, Armin, heel erg uh, juist gefocust op de trends, maar wel een hele loyale fanbase. Dus ik denk dat als je daarin blijft investeren en uh, jezelf opnieuw blijft uitvinden, dan uh, kun je best wel lang mee.